Kijk, dit mag je toch wel een statige villa noemen hier aan de NCB-laan in Veghel, nummer 51. Gebouwd in 1936 en u ziet hier uh, de, aan de richtingaanwijzers dat het ligt tegenover de ingang van de Noordkade, de Place to Be in Veghel. En op het andere bordje ziet u staan N279, dat is de verbindingsweg van de bos naar Helmond, langs het kanaal. En de A50 is daar makkelijk te bereiken. Op het grote spandoek ziet u uh, Enkele belangrijke specificaties van het gebouw, zoals een inhoud van ongeveer 900 kub. en een perceel op een vlak van ruim 900 vierkante meter. Ja, je ziet het nu alleen in het spiegelbeeld. Maar voor meer informatie verwijs ik u naar onze eigen website van de of naar Funda. En op dit moment is het pand volledig in gebruik als kantoor, hoewel het eigenlijk een woonbestemming heeft officieel. Maar we hebben contact gehad met de gemeente mijn Rijstad. en de bestemming mag gewijzigd worden in kantoor of in ieder geval commerciële doeleinden, beroep aan huis. Dus uh, zowel interessant voor mensen die het als woning willen gebruiken, maar wilt u het voor commercieel gebruik uh, kopen, dan is het handig om te weten dat hier achter de achtertuin nog acht mooie parkeerplaatsen zijn aangelegd. Verder is van belang om te weten dat in 2005 het pand uh, gerenoveerd is, maar dat authentieke elementen toch bewaard zijn gebleven zoals uh, glas- en loodramen, uh, oude tegels, op de grote uh, mooie trappartij en uh, ensuite deuren natuurlijk die behouden zijn gebleven. Kortom, zeer de moeite waard om een keer te komen kijken, dus uh, maak een afspraak zolang u nog de kans hebt om dit unieke object aan te kopen. Maar graag kennis met u en ik leid u graag rond door dit mooie door deze mooie villa. Tot ziens.